Uh, ja, je hebt altijd leerlingen die niet zo gemotiveerd zijn in je klas. En ik probeer dan wel als leerkracht dat zo boeiend en aangenaam mogelijk te maken. En aangezien dat ik nog maar mijn tweede jaar bezig ben, lijkt me dat wel zeer nuttig om nog wat gecoacht te worden. Wij gaan het hebben over hoe bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. Ik zie wel wat gelijkenissen tussen theater en een klaslokaal of een school. In die zin dat je dus een, een groep moet onderwijzen. En toch ook wel een beetje entertainen. Oké, okay, probeer maar de juiste letters en de juiste cijfers bij elkaar te zetten. Wel, je hebt 50 minuten tijd om het waar te maken. Met dat grote verschil dat als ik comedy speel, betalen mensen voor mij. Terwijl in een school, in een klas, is dat helemaal niet zo. En dan is de vraag: ben ik verantwoordelijk om die gasten toch over de brug te krijgen? Begin die komt vandaag kijken. Ik vind het eigenlijk best wel spannend. En volgende week is dan eigenlijk de bedoeling dat ik opnieuw die les ga geven aan een andere klas met zijn tips. Dus ik ben dan benieuwd wat ik ga bijleren. Ik ben Judith. Ik ben mijn tweede jaar nu bezig in het onderwijs. Ik ben Begin Le Bleu. De meeste mensen zullen mij kennen als comedian. En ik ben hier omdat ik in het verleden nog een tijd lang in het onderwijs heb gestaan. zet u maar ergens. Dankjewel. Afwezig. En de rest is er? Oké, okay, dan mogen jullie eerst en vooral jullie cursus nemen op pagina 4: hoofdstuk 2 van de bacteriën. Dames en heren, dat kan wel rustiger. Hè? Als je dat niet bij hebt, dan noteer je nu gewoon op een kladblad of een cursusblad. We gaan beginnen met de bacteriën en hun vormen. Hoe zien ze eruit? Wat is hun morfologie, hun uitwendige vorm? Judith. <laughs> dit, is het, dit is het moeilijkste stukje eigenlijk van de dag. Dat is namelijk met u overleggen. Wat dat, ja, dat klinkt zo heel. Wat, wat dat goed was, wat dat slecht was. Nee, okay. We gaan, jullie weten al wie de bacteriën zijn, eencellig, ze hebben een celwand, ze kunnen auto- of heterotroof zijn. En wat was het vierde kenmerk? Als ik een les maak, of als ik een voorstelling maak, ik kan misschien meer de link leggen ja. met mijn werk, is dat het begin van een voorstelling, het begin van een les, dat vind ik uh, heel belangrijk, dat vind ik super belangrijk, Omdat je daar eigenlijk ze meeneemt op uw avontuur. Daar pakte ze eigenlijk al vast en zeg je ga mee. Lekker kijken naar deze figuur. We gaan beginnen met de verschillende vormen van een bacterie. Je ziet hier staafvormige bacteriën. We noemen dat bacillen. Je bent begonnen, maar ik vond dat het begin nog niet iedereen gefocust was. Ja. En dat maakt wel een verschil. De sneltreinvaart gaat moeilijker op gang komen. Of de helft zit er nog niet op. Ja. Wat dan misschien een leuk idee is, uh -huh. um, ik dacht er ook al, het was de dag van de jeugdbeweging, ja. is dat je begint met een energizer. En dat gebruiken als recapitulatie van je vorige les. Want ik vind gezonde chaos vind ik wel goed ja. in een les. Ik vind dat ook wel goed. Ja. Oké, okay, mevrouw Tof Plasmide, dat bestaat voor wat staat aan u? Op plasmide, lichtgenetisch materiaal dat voor die bacterie een bepaald voordeel gaat geven. Ik wil dit koppelen onmiddellijk ook aan het tempo en de dosering. En je weet, bij biologie, ik durf nogal termen afvuren, dan wij de bacteriële conjugatie. Conjugatie tussen bacteriën. Het uitwisselen van een plasmide en dan zo een voordeel verkrijgen. Um, als ik um, speel, ik, vertel, ik maak eigenlijk vertellingen met daar grappen tussen, maar als je die te snel afvuurt naar een publiek, dat gaat volledig verloren gaan. Je geeft mensen geen ruimte om na te denken, maar je geeft mensen ook geen tijd om te lachen. Dus daar is bij mij nog een bijkomend iets, waardoor eigenlijk mensen gaan afhaken. Oké, okay, die eerste, de autotrofen. Welke verklaring hoort daarbij en welke functie hebben die? Fotosynthese. Dat is de moeilijke, ja. Synthetiserende bacteriën, Lexianobacteriën. Like cyanobacteriën. Voila. Hebben jullie daar al van gehoord, een voedselketen? Ja, ja. Ah, Oké, okay, dat gaat dan vol. Ik zou vraagstellingen zou ik alerter geven. Ik zou die iets gevaarlijker maken. Iemand een idee, anders ga ik het gewoon laten zien met een filmpje. Samuel, zeg maar. En met gevaarlijker bedoel ik, in een zaal heb je dat onmiddellijk. Ik kan aandacht creëren door naar iemand te gaan. En te zeggen van, en dan iedereen weet bij comedy van, oh nee, die gaan mij hier belachelijk maken, want dat is de angst bij de velen. Hè? En zelfs al, al, zelfs al doe ik dat niet, want soms doe ik dat ook helemaal niet, dan toch heb, heeft heel de zaal een alertheid. Als ik, uh, iedereen denkt dat van, ja op de eerste rij, dan kom ik van het podium en ga ik volledig naar achteren in de zaal. Er is iets van, oh die komt ook naar achteren in de zaal. En dat is een, bepaald, dat is een bepaalde vorm van bedreiging dat mensen niet graag hebben, maar waar dat ze wel alert zijn. Als een bacteriecel gaat delen, betekent dat eigenlijk al direct dat ze zich gaat voorplanten. Bij ons, wij hebben ook cellen, als wij ons gaan, als onze cellen gaan delen, betekent dat niet dat die hun gaan voorplanten. Of er zaten al heel veel, zeg maar, veel esterken hier. Um, wat wat dat ook leuk was, en jij bent daar eigenlijk mee begonnen, dat dacht van, dat is eigenlijk een goed idee wat je daar plaatst. Maar je werkt het niet af, maar dat is niet zo erg. Want uh -huh. Misschien kan je er iets mee doen. Ja. Dat is, je hebt op een gegeven moment gezegd van, ik ga naar een meisje. Ik raad uh. die aan. Dat is eigenlijk, wat dat je daar doet, is een rollenspel. In een rollenspel uitleggen wat vegetatieve voortplanting was. En dat is heel leuk. Als ik een cytoplasmabrug ga maken naar Jalenka die helaas die plasmide nog niet heeft. Ik ga dat even doen. Heel spectaculair. Bam. Dan kan ik, ik zo mijn plasmieren uitwisselen. En ja, Winka heeft dat dan ook. Dan kunnen we eigenlijk dan tegen hen zeggen van oké, okay, het is nu uitgelegd, die bacteriële conjugatie. Een duo gaat het nog een keer moeten voeren, in de klas. Ja, of of, wel begeleid je zelf iets. En dat kan uit het niets komen waardoor je ook weer hun aandacht hebt. Namelijk, ik heb vijf jongeren nodig. Ik heb vijf mensen uit de klas, vijf, ja, ik, ik, kom eens hier in een kring staan en niet zeggen wat je gaat doen. En je hebt die aandacht, want iedereen is van wat, wat, wat, wat, wat gaan die nu doen? En dan leg je dat uit. Jij doet dit en jij doet dat. En aan de hand van wat zij doen, leg je dat uit. Here, Louis, luister nog eens even. Wat gaan we volgende les doen? We gaan die toets nog eens verbeteren. En de mensen die een slecht cijfer hebben, kom dinsdag naar de bijles. Uh, begrijp bedankt voor al die tips. Allee, ik weet wel heel veel van die tips die ik nu ga gebruiken in mijn volgende les. Alleen, je mag jezelf niet veranderen, want dat is goed genoeg. Voilà, super. We gaan eerst beginnen met iets actiefs. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen vangen. De tips die ik heb gekregen, vond ik eigenlijk best wel zeer nuttig. Hij um, gaf vaak een leuke invalshoek. Heb ik dat op een andere manier. En dan ben ik daarna aan de slag gegaan met die tips om dan de lessen uit de ja, wat van zijn tips te gebruiken als ik les geef. Voilà. Door eten en drinken. Dankjewel, Remy. Die was ook nog aan het zoeken. Toen ik uh, die bal door de klas liet gooien, zag ik dat de leerlingen wel allemaal wat antwoorden. Zeker van: oh ja, ja, pas door aan mij, pas door aan mij. En welke vraag moet ik beantwoorden van de slide? En ja, ja. iedereen was mee uh, actief aan het nadenken. Oké, okay, dat komt hier helemaal goed. Je mag hem teruggooien en dan zet ik een filmpje op om jullie helemaal warm te maken voor deze les. Een andere tip die bij gij mij had gegeven was om mijn tempo ietsje te verlagen dat ik het soms nogal uh, durf te overladen met allerlei nieuwe termen. Uh, ik breng het dan van het ene verhaal naar het andere verhaal mee. Ik heb nu dat geprobeerd en ik heb het gevoel dat de meeste leerlingen dat ze meer mee zijn. Gratis bij deze les enkele kooktips. Stel het is een aflevering van Jeroen Meus. Wel, wat mag Jeroen Meus dan zeker niet doen? die mag als hij op deze plateau die ongare, die rauwe kip heeft en hij gaat het dan bakken, hè, en dat heeft daar eerst op gelegen, dan mag je, nadat dat gebakken is, dan niet meer terugleggen op die schaal waar dat eerst die rauwe kip lag. Dan kan je salmonella krijgen. Maak ik het wel concreet genoeg? Uh, moet ik niet lekker herhalen? Waar kan ik even een rustmoment in lassen? Dat wordt maal twee gedaan en dat gaat via dat cytoplasmabruggetje. Gewoon aanpakken, ja. En de cytoplasmabrug, ook wel de sekspulus. Ga weer weg. En nu heeft Excel dat ook. Net zoals op theater heb ik uh, nu de leerlingen echt naar voor laten komen. En je ziet dan hoe de alle andere leerlingen zoiets hebben van oeh, wat gaat er daar eigenlijk gebeuren? En wat moeten wij doen? Wat gaan zij moeten doen? Dus iedereen heeft zo wel spanning. voilà Lees maar de voortel wat staat er op jouw blad? Ik denk dat ik dankzij uh, deze coaching van Begijn, uh, ja, eigenlijk nieuwe tips weet of zaken dat ik eigenlijk wel wist dat belangrijk waren, maar dat er daarbij toch iemand mij daar toch nog eens op heeft gewezen, dat ik zeker eigenlijk voor de rest van mijn carrière ga kunnen meenemen. Dus dat is wel handig natuurlijk.